Dag dames en heren, vandaag begon de vrijdag met veel bewolking, nevel, vrij magere temperatuur, het was kil, het was zelfs koud door een schrale noordoostenwind. Ja, de enige verlichting vanmorgen vroeg hadden we op zo'n bewolkte dag, dankzij de kerstboom die op steeds meer plaatsen toch wel verschijnt in de tuinen. Er waren plekken overigens waar het wel opklaarde en dat kunnen we zien op de satellietplaat. We zien boven Nederland een dik pakket met bewolking, maar vooral in Noord-Holland, even ten noorden van Amsterdam, daar klaren het vanmorgen eventjes op. Er zitten nog wat meer opklaringen, met name net ten noorden van ons land. Dus de noordelijke provincies die maken kans op even wat zonneschijn. Elders zou het vandaag waarschijnlijk gewoon een grijze dag zijn. En dit wolkenpakket, daarin verscholen zit een heel klein lage drukgebiedje. En dat levert zelfs wat lichte neerslag op, iets dat we ook op de regenradar terug kunnen zien. Bijvoorbeeld boven de Belgische Ardennen, daar valt ook sneeuw op de hogere toppen. Ook in Nederland her en der wat regen. een buitje op de, nou ja, net ten noorden van de Waddenzee moet ik zeggen. Maar ook elders in het land ja, is zo her en der een spatje gevallen en de aangevoerde lucht wordt nog wat kouder. Het kan zelfs een vlokje sneeuw worden. En dat zien we ook terug op de computeranimatie. Op dit moment hoge druk ten noorden en ten oosten van ons. Een oostelijke wind waarmee relatief koude lucht wordt aangevoerd. Neerslaggebiedjes, soms ook neerslag in de vaste vorm. Wat ligt de sneeuw bij onze oosterburen. En dat schuift af en toe onze kant op. Soms klaart het even op, maar de bewolking heeft overhand. Ja, en af en toe zien we ook dat er een heel zwak neerslagsignaal is te vinden boven onze omgeving. Maar veel meer dan een paar spatjes of vlokjes zal het over het algemeen niet opleveren. En over het algemeen dus... Heel veel bewolking, want met die doorstaande oost- of noordoostenwind onze kant wordt opgevoerd. En dat betekent deze vrijdag veel bewolking in het noorden, westen misschien ook nog wel een opklaring. Temperatuur een graad of drie, maar door de wind uit oost- of noordoostelijke richting, die in het waddengebied af en toe vrij krachtig is, windkracht 5, voelt het echt wel wat kouder aan. En ook vanavond en vannacht hebben we met veel bewolking te maken. Die temperatuur gaat vanavond langzaam omlaag. En uiteindelijk zullen we zien dat tijdens opklaringen vannacht de temperatuur zelfs tot iets onder het vriespunt kan komen. Over het algemeen ligt de kwik zo rond of nipt boven nul. Maar de gevoelstemperatuur, ik zei het al, die is echt wel een stukje lager. En verder kan er plaatselijk vannacht een vlokje sneeuw dwarrelen. Maar dat mag echt geen naam hebben. Daar zullen de gladheidbestrijders in ieder geval niet voor uitrukken. Morgen ook veel bewolking. Toch zo her en der in de middag, met name even een glimp van de zon, verwacht er niet te veel van temperaturen. Zo'n 2 à 3 graden en nog steeds die doorstaande wind uit noordoostelijke richting. En zondag kunnen we eigenlijk uh, zien als een vergelijkbare dag, veel bewolking, een schrale wind. Een temperaturen die in de middag slechts een paar graden boven nul uit gaan komen. Kijken we dan wat verder vooruit, dan zien we dat voorlopig de pluim er winters uitziet. Want als we kijken naar de temperaturen, ook na het weekeinde, dan zien we dat die, zeker in de nachten, steeds het risico aangeven dat er wel risico is op lichten. Misschien wel eens een keer matige vorst. Overdag nog wel temperaturen een paar graden boven nul. En verder lijkt het erop, dat zien we niet in deze pluim terug, dat in de loop van volgende week ook de neerslagkansen toenemen. En bij dit soort temperaturen moeten we natuurlijk ook rekening houden dan met winterse neerslag. Wat mij betreft, tot de volgende keer.